Yo. Yo! What up? Yo! Mensen! Van Almus Normanel. Hey jongens, zonder grappen! Het was net heel leuk, maar we staan nu al een hele tijd stil! <laughs> Yo gasten van Almus Norman Mijn naam is Barat en leuk dat je kijkt naar deze recap video! We hebben afgelopen jaar zoveel gedaan! Zoals dit, unboxings. Alright, we zijn open. Oh, ik ben gewoon wel legit een beetje zenuwachtig voor dit pakketje, man. Ik hoop dat alles erin zit, we gaan hem openmaken. Jullie kunnen als het goed is nu wel goed meekijken. Het eerste wat ik zie is, net als jullie, dit papier. Super sick. En daar hebben we als allereerste... Wauw. Oké, okay, die is fucking vet. We hebben hier het yellowwood E-type Jaguar E-type Ehm, um, ja, ah, Een mooi blauw babyblauw. Oh, dit is eh, wel, wel leuk dat ik dit nog voor 2021 kan krijgen. Hier is hij. Oh shit. <laughs> This is fucking vet. What? Oké okay, dan. Wow, dit is de buitenkant van het ding. Oké, okay, misschien had ik hem gisteren al even opengemaakt op mijn livestream. Twitch.tv slash almostnormal. Kom er ook gewoon gezellig bij kijken. Maar hier gaan we dan. Ja, dit is eigenlijk gewoon het enige wat erin zit. Alright, daar zijn we weer op de plek waar we net begonnen. Ja, de Ducky Tape. Wat vind ik ervan? Um, het is bijzonder. Ik heb hier iets heel tofs.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 Damn. Hier gaan we dan het boordje. Wow. Holy shit. Zoals je kan zien, hoe gaaf is dit boordje. Dit is de andere kant. A ah, en in het diamanten logo. Ja en naast alle unboxings heb ik ook tutorials gedaan en deze en de tutorials vind ik echt super leuk om te maken zodat we samen beter kunnen worden. Dus ook daar ga ik nog heel even een keertje extra langs zodat ik dat ook allemaal mooi weghaal. En zoals je nu kan zien is die gewoon helemaal netjes en dan ga ik gewoon een beetje draaien zo en dan weet ik ah, dat is gat 1, nou, dan weet ik ook gelijk hier zit ongeveer gat 2. Pas er wel gewoon bij op, want soms wil het wel zijn dat de bearings zeg maar, loskomen van de trucks. Dat is natuurlijk super zonde als dat gebeurt. Zoals je kan zien, ik heb hem gewoon goed hard aangedraaid. Maar hij moet natuurlijk niet te vast, want hij moet wel gewoon nog kunnen draaien. En dan is die alweer klaar, dan heb jij jouw setup helemaal compleet. Hoe doe je een nolly? Gewoon de vier verschillende soorten jumps kunnen jullie leren. Zo heb je natuurlijk de olly. Je hebt de fakey. Je hebt de nolly. En je hebt de switch. Een nollie is met je wijsvinger en je middelvinger, oké, met je wijsvinger meegaan. Dus eigenlijk naar achter elkaar heb, land ik, land ik hem steeds beter. Het goed op de placement van je vingers. Voor de verschillende trucjes die je wilt doen. Want nou ja, dat maakt echt wel het verschil helemaal met nollies. Ik denk dat dat wel een beetje de tutorial is. En naast al die tutorials hebben we ook natuurlijk heel veel andere leuke dingen gedaan. Zoals deze video's ja, gaan doen. Ik ga het gewoon eens proberen om hier zo van de rail af te doen. Dan heb ik net wat meer uh, ruimte om de lucht in de lucht te zitten. Dus misschien dat dat wel werkt. Oké, okay, dan gaan we voor de hoge ollie. Double tray flip, 50-50. Het was een enkele tray flip. Oké, okay. als eerst... Zoals jullie kunnen zien voor een 50-50 kickflip. En dat is op zich niet heel erg moeilijk. Ik ben even op zoek naar een goede rail. En ik heb de locatie gevonden waar we het gaan proberen. Hier gaan we eerst eventjes een trapje op kickflippen. Uh, op het ollie bedoel ik. En we gooien... Oeh, een frontside 5-0. Dat is niet helemaal de bedoeling, want we willen een 50-50. Uh, dit is in strijd 2. Dit is wel een goede rail trouwens. Ik heb hem een aantal rail trucjes ingestuurd, omdat dat niemand nog had gedaan. Hoppakee!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 Het is gewoon echt al een hele weg, maar kijk, je kan wel zien dat hij is al lekker op. Dat was hem gewoon, gast. Let's go. Let's go, let's go. Zo, je hebt de, vandaag de kickflip geleerd. All right, zo meteen als we naar buiten gaan, ga ik het plakband er natuurlijk afhalen. Maar ik ben benieuwd hoe goed dit gaat werken en of ik ook wel blijf plakken. We gaan eens kijken. Oh ja hoor, dat is wel cool. En naast al die random video's hebben we natuurlijk gewoon veel gevingerboord. En naast al de fingerboard content die ik heb gemaakt, vond ik het vloggen en andere soort content die we hebben geüpload ook echt super leuk om te doen. Dus verwacht vooral daar ook veel meer van. Maar ik heb weer heel veel leuke ideeën om te doen. Ik wil in ieder geval iedereen die mij dit jaar is gaan volgen enorm bedanken. Voor alle support en de liefde die jullie me hebben gegeven. Zowel op YouTube als op Twitch. Het is echt een bizar jaar geweest. En we gaan in 2022 net zo hard knallen als in 2021. Laten we de 10.000 abonnees dubbel en dik halen. Dus super bedankt dat je hebt gekeken naar deze recap. En zoals altijd zeg ik gewoon in mijn video's. Like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Later! Dat was echt het meest cringe outro die ik ooit heb opgenomen, maar ik ga hem wel gebruiken.